We zijn hier in Leiden, omdat in Leiden de levens van de verschillende gezinsleden van Gogh uh, samenkomen. Tussen 1878 en 1909 uh, woonden hier een groot aantal leden van het gezin. Eigenlijk alleen Vincent en Theo en kleine Koor niet. Maar alle andere leden van de familie hebben een band met de stad. En er zijn dus ook verschillende huizen en plaatsen in de stad die samenhangen met de familie. Mijn naam is willem van Verlinde en ik ben auteur van De Zussen van Gogh. Bij het schrijven van Hoe ik van Londen hou, kwamen de drie zussen Annelies en Wil eh, al een keer voor. En ik merkte dat de beschikbaarheid van materiaal groot was. Bij dat schrijven, bij het materiaal van Vincent zelf en het materiaal wat er over eh, geschreven was. En dat wierp eigenlijk de eh, vraag op of dat ook niet mogelijk zou zijn voor die zussen. En daarmee werd eigenlijk de eerste acute vraag gesteld... Van, moet er niet een onderzoek komen naar de zussen van Goch? En een onderzoek werd een boek. Als je er van buitenaf naar kijkt... heeft het boek een hoog gehalte van menselijke ellende. Waar de mensen die zelf hun leven in het boek leven als personage, zijn dat waarschijnlijk helemaal niet met je eens. Het gaat om mensen die geloven in het goede, in een sterke band, als familie, als mensen uit dezelfde klasse uh, om hen heen. Uh, en zij uh, zijn gewend om eigenlijk de situaties die op hen afkomen, te nemen zoals ze komen, met het vertrouwen in elkaar. En met het vertrouwen in de toekomst, die nog wat groter is dan bij ons tegenwoordig. Want hun toekomst betekent ook God en de hemel. Het is bijzonder omdat het een persoonlijke kant heeft en een technische. Het persoonlijke is dat ik zelf geboren ben in een van de plaatsen die in het boek uitgebreid aan de orde komt, dat is Helvoort. De Van gogh gingen er wonen in 1871 en heel toevallig uh, werd ik 100 jaar later in 1971 zelf geboren um, en uh, groeide dus met het Van Gogh verhaal op in mijn jeugd. En het tweede aspect is dat dit boek een resultaat is van een lange zoektocht en een onderzoek wat ruim vier jaar uh, heeft geduurd. En wat toch wel een uh, persoonlijke overwinning inhield in die zin dat het mogelijk bleek om ja, veel materiaal boven tafel te krijgen. Maar dat niet alleen, maar dat het ene uh, archiefstuk of de ene brief de andere inleidde. Dus er was een heel mooi overloop van documenten. Een hele mooie ontwikkeling die het verhaal zelf eigenlijk ja, dicteerde bijna. Uh, en dat heb ik met heel erg veel uh, plezier gedaan en daar heb ik heel veel van geleerd. Ik kan wel zeggen dat me dat uh, ja, mede gevormd heeft.